Ik ben Anne Flikkema en ik ben 22 jaar. Ik woon op het moment weer even bij mijn ouders, maar dit komt omdat mijn contract van het huis was verlopen, want ik zou op Grand Tour, maar door de corona is dat helaas niet gelukt. Uh, op het moment volg ik de online minor Mindful Leadership, die in Thailand zou zijn, maar dat beeld ik me dus een beetje in. En uh, ja, verder doe ik de PABO, dus ik zit in mijn laatste jaar. Nou, ik woonde zelf dus toen ook al in Sneek en in 2016 was ik klaar met de HAVO en toen ben ik wat gaan rondkijken en toen voormalig was het nog NAL en Stenden. Toen heb ik gekozen voor NAL omdat het het beste voelde en het was ook maar een hele kleine reis en die was wel te overzien. Dus kon ik eerst nog bij mijn ouders blijven wonen en daarna kon ik mooi op mezelf gaan wonen maar was de overstap niet zo groot. Ik denk, want dat is voor mij dan zo, Sneek lijkt wel wat op Leeuwarden. En eigenlijk is Leeuwarden dus een beetje nou ja, groot Sneek voor mij. Dus dat maakt het ook wel heel erg um, herkenbaar en heel uh, makkelijk om dan hier ook te gaan wonen en mijn ding te kunnen doen. Dus ik vind het heel, um, nou ja, een hele fijne stad om te wonen, omdat het heel ja, bekend voelt voor mij. Um, ik denk dat dat vorig jaar was. Ik woonde met een studiegenootje van mij en uh, we woonden niet heel ver hier vandaan. Het was zomervakantie en we hadden echt helemaal niks te doen. Dus ik zei, nou we kunnen wel een VVV-tour gaan doen. Dus toen zijn we naar de VVV hier gegaan in Leeuwarden en hebben we gedaan alsof we hier niet vandaan kwamen. En toen hebben we die tour gedaan en dat was echt super grappig en hebben we overal een foto gemaakt en hebben we eigenlijk toch onze stad nog meer ontdekt. Dus dat was wel heel erg leuk om mee te maken. Ik denk dat ik dan toch bij de dikke vandalen uitkom. En dat komt omdat ze het dikke bierboek hebben. En uh, ja, die probeer ik nog steeds uit te spelen. Want ik ben dol op speciaal bier en gewoon bier. Maar ook omdat het zo'n huiskamergevoel heeft als je daar zit. En je kan daar eigenlijk praktisch ja, alles wel doen. Je zou er eventueel voor school bezig kunnen, of s'avonds gewoon met vrienden chillen en daarna de stad in. Dus dat, dat huiselijke, daar hou ik van. En, en van hun bierkaart, dus samenhorige gevoel denk ik dat je hier, ik kan me niet voorstellen dat je je hier alleen zult voelen omdat hier zoveel internationale studenten ook uh, heen gaan en wat ik hoor van iedereen om mij heen en wat ik zelf ook wel heb, als je hier gestudeerd hebt dan sluit je het in je hart dus waarom zou je dat willen uitsluiten? Nou, wat ik zelf hier heel fijn vind is je hebt, uh, het is overzichtelijk, het klinkt misschien heel stom, maar je, hebt, je weet waar de winkelstraat zit. Je hebt natuurlijk alle kleine straatjes die je zelf moet ontdekken, maar je weet over het algemeen waar alles zit. Je weet waar de kroegen zitten, je weet waar de dingen zitten, waar je kunt eten. En je, de school zit ook best wel centraal, dus dat is ook heel fijn. Je hebt alles eromheen zitten en dat maakt het wel een aantrekkelijke studiestad, omdat je dan niet het gevoel hebt dat je helemaal verdrinkt in een stad als je er nieuw komt.